Sport is belangrijk om prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in Flevoland. Het is niet alleen ontzettend leuk en gezond om te doen. Het biedt economische kansen, geeft binding met de provincie en brengt inwoners samen. De provincie Flevoland heeft op het gebied van sport een aantal speerpunten. Van alle provincies in Nederland hebben wij gemiddeld de jongste inwoners. Door te investeren in hun ontwikkeling kunnen sporttalenten doorgroeien tot topsporter en ambassadeur van de provincie. We zetten de provincie verder op de kaart door grootschalige sportevenementen naar Flevoland te brengen. Dit is winst voor onze economie. In samenwerking met hogescholen en universiteiten houden we onze prestaties nauwlettend in de gaten. Zo zien we de effecten van onze inzet in sport terug. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten en maken daarom geen onderscheid tussen reguliere en aangepaste sporters. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met onze commerciële en maatschappelijke partners. Flevoland. Innovatief en ondernemend.